Open onderwijs is voor mij heel belangrijk. Ik vind dat het heel erg past bij de publieke taak die wij als universiteit hebben om onze kennis te delen. En zo zijn wij begonnen met open OpenCourseWare in 2007 al en vandaaruit veel meer ons materialen open zijn gaan maken. Vandaaruit kwam ook steeds meer de vraag van ja, kunnen wij ook een certificaat krijgen? En vanuit die gedachte is eigenlijk de Extension School gestart. Dus onderwijs uh, gericht op cursussen, niet op hele diploma's, maar echt op cursussen. En uh, voor iedereen uh, toegankelijk uh, over de hele wereld. Waar wij ons nu heel erg op richten is, is echt het onderwijs voor professionals, voor lifelong learning. Daar lopen wij in Nederland echt nog uh, achter. En daar zitten wij echt excellence School heel erg op gericht. Zodat uh, iemand, niet als hij afgestudeerd is, niet, niet stopt met leren, maar blijven doorontwikkelen. Want dat hebben we nodig om relevant te blijven, uh, om, om goed te blijven werken. En, en ook als Nederland om uh, competitief te, te blijven in, in de wereld.